Binnen het christendom wordt de geboorte van Jezus Christus gevierd met Kerstmis en zijn dood en wederopstanding met Pasen. Maar daarmee is het verhaal nog niet afgelopen. Op de vijftigste dag van Pasen vieren de Pinkster, oftewel de neerdaling van de Heilige Geest. Wat wil dat zeggen? Even tussen haakjes, de Bijbel bestaat uit het Oude Testament, wat in essentie de Joodse Bijbel is, en het Nieuwe Testament, dat gaat over Jezus en zijn lessen. Het Nieuwe Testament begint met de vier evangelisten, die het verhaal van Jezus vertellen tot aan de kruisiging en de wederopstanding. Het verhaal over Pinksteren staat in een later hoofdstuk, de handelingen van de apostelen. Na de kruising blijft Jezus nog veertig dagen bij zijn discipelen en wordt dan opgenomen in een wolk. Dat wordt gevierd op hemelvaartsdag. Tien dagen later worden ze gedoopt met de Heilige Geest. Er verschenen een soort vlammen die zich op ieder van hen neerzetten en allen werden vervuld van de Heilige Geest. De apostelen beginnen zo begeestigd te prediken dat elke vreemdeling in Jeruzalem zich aangesproken voelt. Peter stapt naar voren en roept iedereen op zich te laten dopen in de naam van Jezus Christus. Hun aanhang groeit al snel tot 5000 mensen en dit wordt gezien als het begin van de christelijke kerk. Apostel Paulus vertelt later dat de nieuwe kerkleden van de Heilige Geest bijzondere gaven hebben gekregen, zoals het apostelschap, profiteren, kennisoverdracht, wijsheid, barmhartigheid, geloof, genezing en het verrichten van wonderen. De Heilige Geest is onderdeel van de drie eenheid: de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er is maar één God en die bestaat uit drieën. Dit dogma werd pas vastgesteld op het eerste concilie van Nicea in het jaar 325. Er bestaan nog een paar christelijke documenten die geen onderdeel zijn van de Bijbel, maar die wel uit dezelfde tijd stammen. In een van die documenten wordt uitgelegd hoe God in het begin, nog voor de schepping van de aarde, de onstoffelijke wezens in de hemel schiep. Het geheime boek van Johannes zegt, de monade is een monarchie, de God die vader is van het al, de heilige en onzichtbare geest die uit zuiver licht bestaat. Ik stel maar daar zoiets bij voor. Volgens deze tekst zijn de heilige geest en de God twee begrippen voor hetzelfde. Dat maakt het onzinnig om te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Waar komt dan toch het idee van de drie eenheid vandaan? Uit het volgende hoofdstuk van de geheime Johannes. En zijn gedachte werd manifest en zij verscheen voor hem. Zij is de eerste gedachte van het al. Haar licht straalt als evenbeeld. Zij heeft mannelijke en vrouwelijke kenmerken en ze wordt de eerste mens genoemd. En zij baarde een lichtvonk die leek op het licht maar kleiner was. Dit is de enige geborene. De onzichtbare geest verheugde zich en zalfde het. Volgens dit verhaal brengt de eerste mens kort na het begin van de schepping de mensenzoon voort en wordt hij door de magerlijke geest gezalfd. Waar kennen we dat van? De oorspronkelijke drie-eenheid zijn dus de vader, de moeder en de zoon, een thema dat we in veel oude culturen terugzien. We kunnen ook de Pinkse tekst iets minder letterlijk opvatten. Jezus begint met het verzamelen van leerlingen. Hij geeft hun onderricht, maar wordt uiteindelijk gekruisigd. Zijn leerlingen zijn daarover in verwarring, maar gelukkig herijst Jezus en zet zijn lessen voort. Na 40 dagen verlaten hij hen opnieuw met hemelvaart. Daarna hebben de leerlingen nog tien dagen nodig om zichzelf te hervinden en begeestigd op eigen gezag te beginnen met evangelisatie. Zij richten zich niet op een specifieke groep, maar spreken zodanig dat iedereen hun boodschap verstaat. Zij maken het christendom een geloof voor iedereen. Samengevat vieren we met Pinksteren het begin van de kerk van Jezus Christus. Gezien de snelheid waarmee de kerk vandaag de dag leegloopt, is het maar de vraag of er nog wel iets te vieren valt.